Wat een prachtig uitzicht. Deze woning die ik binnenkort mag aanbieden, kijkt heerlijk uit op deze vijver. Maar op 100 meter verderop ligt het centrum en nog eens 50 meter verderop het winkelcentrum. Dus schitterend gelegen en het is ook nog een keer een hele leuke hoekwoning met heel veel grond. En op die grond ook nog een garage en een grote berging. De mensen zijn hem even aan het opknappen voor de verkoop, dus hij staat nog niet op funda. Mocht u nu al interesse hebben en graag willen kijken, bel dan even met HVMS op 0251 655 086 en ik laat u graag de woning zien.